Hoi, dit is Isabel. Ze zit in groep 8 en is 10 jaar. Haar hobby's zijn musical en turnen. Hoi, dit is Lisa. Ze is 11 jaar en zit ook in groep 8. Haar hobby's zijn dwarsfluit klimmen en toneelspelen. Wij zijn beste vriendinnen! Wij zijn beste vriendinnen omdat we altijd op elkaar kunnen rekenen. En we doen bijna alles samen zijn. En je wilt natuurlijk weten waarom wij mee willen doen aan de beste vriendenquiz. We willen meedoen omdat we altijd samen op de tv kijken naar de beste vrienden quiz. En het superleuk vinden. Ons goede doel is plan. Plan is een stichting voor meisjes. Het, het zet zich in voor de rechten van meisjes. Heel goed dus. Want in sommige culturen mogen meisjes niet eens naar school. Dat vind ik echt heel erg.